Ja, ik had een moerige klas die voor mij niet oké okay was. En ik kon niet onmiddellijk een, een, een oplossing vinden, want eigenlijk was dat de hele klas. En uh, dan heb ik de post-its geprobeerd. Post-its? Die post-its hangen aan het bord. En op elk moment dat de les niet verloopt zoals ik het wil, trek ik een post-it af. Met als gevolg dat als alle post-its weg waren, dat ze een... Of een extra taak niet te maken. Jongens, het is een beetje te luid, hè? Dan hadden ze zelf zoiets van. Het is al één af. Dus uh, op die manier uh, waren ze daar wel samen heel erg mee bezig. of ze spoorden elkaar ook aan. Allee, wees stil! Of stek je tap. Er was heel snel een positieve verandering, vond ik. De volgende dag zei ik dat ook nog eens in de les. en dan was er al onmiddellijk een leerling die uh, zijn vinger in de lucht stak. en die zei. mevrouw, voor vandaag mag er toch een vierde post dit bij. Hè? Het verliep allemaal wel. Ludiek, maar dat wel zijn effect.